Jij mag vandaag stemmen. Hier heb je vijf redenen waarom jij vandaag op GroenLinks moet stemmen. Allereerst, GroenLinks zorgt voor de grootste vermindering van de CO2-uitstoot van alle politieke partijen. Er komt de CO2-heffing voor de industrie en vervuilende bedrijven. Die gebruiken we vervolgens weer om diezelfde bedrijven te helpen om te verduurzamen. Twee, GroenLinks zorgt voor de meeste hernieuwbare energie. Er komt een Green New Deal waarin heldere doelen en afspraken staan over hoe we toewerken naar een klimaatneutrale samenleving. Deze innovaties zorgen voor meer werkgelegenheid en duurzame energie. 3. lage en middeninkomens gaan er fors op vooruit. En miljonairs en grote bedrijven gaan meer belasting betalen. 4. De veestapel moet halveren. En we leggen gigantisch veel natuur aan. Zodat de biodiversiteit zich kan herstellen. 5. We gaan bouwen. En niet zomaar bouwen. We bouwen betaalbare huur- en koopwoningen. Bovendien begrenzen we de hoogte van de bizarre huurprijzen. Hoe groter GroenLinks, hoe groener en linkser het volgende kabinet. We hebben je nodig. Stem vandaag GroenLinks.